Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5LSPDVRAMOR. En vandaag gaan we weer politie op doen. Het is een tijdje terug, want ik was een soort van vergeten. Maar uh, vandaag dacht ik er weer aan. En dan dacht ik, dan moeten we natuurlijk wel gaan opnemen. Uh, de vorige keer was een single-player met de Lamborghini Juris of Juris of weet ik van hoe die heet. Die heeft echt iets van 33k views gekregen. Dus vind ik super tof uh, om dat te zien. Uh, shout-out aan jullie allemaal. Vandaag gaan we dus weer een single uh, multiplayer. We, jullie hadden twee keuzes gekregen. De Audi RSS of de BMW M5F550 weet ik het wat allemaal. En ik heb alle comments zitten tellen en er kwam echt die, met een duidelijke overwinning de RS6 uit. Um, nu is dit misschien niet de gaafste uitvoering van de RSS en de zelfs een politieversie. Maar ja, het, het blijft een RSS. Dus um, we gaan hem wel gewoon gebruiken. Uh, vandaag heb ik drie man achter mij staan met een volvo v70 een audi a6 en een uh, volkswagen passat uh, alle drie van de team verkeer eenheid het zijn ook echte voertuigen die team verkeer in nederland gebruikt en alle drie zijn ook nog eens binnen de roleplay Real reality uh, lid van team verkeer um, dus het gaat voor mij redelijk moeilijk worden want uh, ze zijn dus wel getraind om iemand klem te zetten weliswaar niet op de manier hoe wij het dadelijk gaan doen maar ze zijn er dus wel voor getraind om misschien op wat hardere of hogere snelheid te rijden. Daarbij is op deze server helemaal geen menu te vinden. Alleen dit menu. Nee zelfs die niet. Alleen dit menu voor de voertuigen. Het menu om je uniformen aan te doen. Om uh, routes op iemand te zetten is er allemaal niet. Dat betekent dat de heren uh, geen route op mij kunnen zetten. Stel nou dat iemand dat toch stiekem deed zodat hij me niet kwijtraakt. Kan dus echt niet. Ik kan ook niet zien waar hun zijn. Het enige wat... Uh, wel kan is uh, ja, rijden, meer, ja, meer kunnen we echt niet doen, ze kunnen hun voertuig dus ook niet stiekem wat sneller maken, kan ik dus ook niet doen, uh, dus het is echt heel eerlijk en het komt nu misschien wel op rij, rijkunsten aan, ook al is hun voertuig misschien sneller dan die van mij, maar goed, genoeg gepraat voor vandaag, ik ga zoals jullie weten nu een locatie opzoeken, uh, bij die locatie ga ik aangeven van hier ben ik en dit uh, Jullie kunnen me komen zoeken. Op het moment dat ik daar ben. Kunnen zij me gaan zoeken. Met die tip. Stel ze vinden me niet. We zullen redelijk snel van ze horen. Ik ga trouwens al verschrijden. Uh, we zullen redelijk snel horen of ze door hebben waar ik ben of niet. Dan geef ik nog een tip. Maar voor nu gaan we dus gewoon die kant op. Nog een nadeel. Omdat ze geen menu's doen. Doen scripts het ook niet. En uh, kan ik dus mijn stuurtje niet gebruiken. Dus ik moet mijn toetsenboord. En dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. En... Uh, de mensen, de agenten die hebben, geloof ik, sommigen hebben ook het stuurtje, kunnen die niet gebruiken. Dus die zullen ook wel een beetje een nadeel daarin hebben. Ik ga mijn microfoon even muten, heren. Ik zal jullie aangeven wanneer um, jullie mogen starten. En vervolgens zal ik um, de timer starten op het moment dat ik één van hun zie. En wanneer is dat nou, uh, of hoe lang moet ik dan uit hun handen blijven? Vandaar, normaal is het 7 minuten. Vandaag gaan we er 8 minuten van maken. Puur omdat ze met eentje minder zijn, wat ze normaal met vier zijn. Uh, en nu met drie. Dus we maken 8 minuten van dat ik uit hun handen moet proberen te blijven. Ik ga mijn microfoon muten en ik zie jullie waarschijnlijk zo meteen. Microfoon Ik heb microfoon gemuteerd. We gaan naar de golfbaan. En wat ik daar ga uh, geven als tip is. Uh, hier zou ik wel eens een balletje kunnen slaan. Nou, ik denk dat ze die tip al redelijk snappen. Uh, we gaan ook gewoon met ze meeluisteren. Wat ze allemaal te zeggen hebben. Uh, of ze het door hebben en dat is natuurlijk wel mijn voordeel dat ik ze hoor van, ah, ik ben hem kwijt, ik ben hem kwijt en dan weet ik dus van, oké, okay, ze zijn me kwijt en aan de andere kant hoor ik misschien ook hé, hey, daar is hij, en dan denk ik van, eh, uh, waar zijn ze en ja, dus dat we gaan me, weet je ik ga hem ook nog eens hier achter zo verstoppen zodat ik ze wel zie komen aanrijden, ik ga de tip of ik ga de tip geven jongens de tip is, ik zou hier wel een balletje kunnen slaan Jullie mogen um, vertrekken? Ik weet het, we hebben vlak vlakbij geen 6 één slagbalveld. Ja, ga ja maar eerst. Volg maar aan. Dus uh, het hebben het die fout, hebben het fout! heb je ergens niks van zitten. Nee, te nee, nee, nee, nee, nee, jongens, jullie gaan verkeerd. Nou, de stopwatch staat niet ieder geval aan. Of nog niet aan, sorry, die staat klaar. Uh, ik ga wel even mijn iPhone een beetje instellen. Wat oh, die tramcrossing nog dat hij niet continu uh, uitvalt, want ik heb batterijbespaarmodus gebeuren aanstaan, even kijken, energiebesparingsmodus, goed, stopwatch. Uh. Net regende het, dus dan was het een beetje glad, nu gelukkig niet meer, maar nu wordt het donker, dat wordt ook moeilijk. Ze dus gebruiken geen zwaarlichten en schrenen, dus ik ga ze niet horen aankomen. Ja, maar je hebt ook nog de golfbaan hè? Ah, kijk eens aan, kijk eens oh, oh, ja. Daar dacht ik niet eens anders rijden. Anders ga ik wel naar die golfbaan toe. Oeh, dat is gevaarlijk. Nu gaat er eentje naar mij toe komen en de andere ja, gaat naar de Ja, een ook. Dus ja, ik ben golfbaan. Ja, ze zijn uh, wakker. Het kan ook helemaal fout zijn dat ik op het moment dat ik je wegrijd, dat ik gewoon iemand... Uh, ja, ik denk uh, ook niet dat, dat je zo snel direct denkt aan de... en een bas... of uh, een ja. Ik ga wel, als jij dan naar dat, uh, die slagbalveld gaat, dan rij ik wel naar de golfbaan. Ik ga ja, ik niet ga gemeen de ballen, zijn. De Ah, het is dus niet zo dat ik als ik, dat ik dadelijk iemand van. helemaal achter al zie rijden tot ik hem start, maar op het moment dat hij hier terrein op rijden, zet ik de stopwatch aan. Ik ga niet op het kruispunt als ik daar zie al de stopwatch aan, dat zou ik echt gemeen vinden. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen. De timer die ik op mijn telefoon start, ik ga rechtsonder ook een timer zetten. Het kan een beetje afwijken, het, het, hoe raar het ook klinkt, de ene gaat wat sneller dan de ander. Ik geloof altijd dat als mijn iPhone bijvoorbeeld 1 minuut 12 dus is, voor is iemand, uh, op de timer één minuut acht, ik zeg maar iets. Dat gaat wat uh, okay, Ja, misschien eentje afblokken, eentje rijdt erop en de andere rijdt rond. Ja, oké, okay, dat oh, is goed. Oh, dan gaat er eentje afblokken, eentje rijdt erop en de andere oh, aan... oh, ja, rijdt erop In principe heb je maar één uitgang dus. Ja, omdat eentje daar blijft wachten de andere het veld oprijdt en de dat andere dat rond is spannend weg. jongens, dat spannend. Dus hij hoeft er niet per se op te zijn, en misschien omdat ook gewoon naast staat. Uh -huh. Ja, ik, licht uit, ik wil mijn licht niet uitzetten, ik wil mijn lichter uitzetten. Ik ben nog 0.6 als zien ze mijn uh, mijn... dag ah, Misschien komen ze van daart ja. eraan, zien ze ja. zien langs staan. Ik ga nu in die lange straat, die er langs loopt. Kijk, die komt erin, die komt erin. Dat is ja, de eerste. nog 500 meter uit. Dat is de eerste. Dit zie Ik ben er ook bijna. Nou. Ik hou mijn vinger bij de start. Ik ben nu bij Live Invader. Start, oké. Okay. Okay, nee, nee. stop, reset, ik ga ja, hem starten op ja. het moment dat... Dat hij, dat hij daar met zijn passator rijdt, de andere rond gaat rijden. Of Lucas, je daar rond rijdt. Ja, hier is hij, hier is komt komt daar komt op. Nee, nee, nee. Oké, we gaan de golf van op Yolo. Nee, we naar rechts doet, dan kunnen we het hek aan het hij komt langs. Hij rijdt daar. Pas op voor het water en voor de zand gebakken. Oké, okay, Jolo. Oh. <laughs> nee, ik. Ja, om... uh, dit gaat helemaal fout, dit gaat helemaal fout. Oh, Waarom ben ik daar gaan staan? Let op de er er nu eentje. Oh shit, ja ja ja ja, Hij ja, is op mij nee. in ja, ja, ja, ja, Nee, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja we, ja, we zijn weg, we zijn weg. Oké, okay, we zijn weg. Ik ga achteraan, zo pitten. Even kijken, we rijden nu bij live invader. Oké. Okay. Ja, achter je. Oh, hij gaat linksaf. Ja gaat nu rechtsaf. Hoor mij op mijn toetsenbord slaan, dat, dat hoor je waarschijnlijk wel. <laughs> ja, waarschijnlijk ja. Ja, ik zit ook op mijn toetsenbord te slaan, is niet normaal. Hey, dat ga ik best goed met mijn toetsenbord. Ik klop het even af, maar... Uh... Uh -huh. dat denk is ook redelijk... Hij is redelijk snel. Ja, dat klopt. Ja, dat was oh, afstand, de... denk ik. Oh, oh. oh, oh. oh ja, okay. ja, gaat het keigoed. Oh, ja, nee, gaat het goed. Ik heb zo'n gevoel dat iemand echt... Oh shit, zie je? Nee, rijden we, uh, we rijden nu langs het bouwterrein, we gaan naar rechts, we gaan de binnenstad in, we komen straks bij het FBI-gebouw. Anderhalve Plastisch minuut kant. zijn we op weg jongens, anderhalve ik, minuut. Ga vast die kant op. Die passaat zit man. maar weer op mijn hielen. We gaan hier gewoon links langs. nee toch niet? Oh, een ontplofte smart. Nou, we rijden nu langs de bouw, grote bouwpit, we rijden nu richting AB. Is goed. Blokpark naar rechts, langs range. We gaan niet de snelweg trouwens op, ik zal de snelweg niet opgaan. Zowel zeg ik voor jullie als voor de kijkers. We nu langs de wasstraat vlakbij Frenkenshuis. hm uh -huh. rijden nu die straat in rijden nu langs Frenkenshuis. Die passatie zit me nog steeds op de hielen. Ik heb een beetje last van lijkmangens uit. Naar de AI, een beetje. We gaan weer naar links. Oh, je ligt er weer eentje op hier de Erasmus. Oh, oh, oh, oh. Dat een <lacht> slim. Ik heb hier eentje van links. maar. Rijden nu langs pompstation tussen Erasmus en HB in. Oké. Okay. Rijden nu langs Erasmus. Kom maar na. Oh, ik heb lek jongens, dat is niet normaal. Pit, een succesvol rijden nu de andere kant op richting pompstation. Hey, Links langs de Erasmus. Het Erasmus. Rechtsaf. Ja, weer die Passata, waarom raak ik die Passat niet kwijt? En die opstaat zich ah. ontdierlijk snel. Dus we moeten bochtwerk gaan doen. Komt hier die Volvo? Dat is die Volvo gek! Yo! Lekker! Oh. Kut. Kut. Kut. Nou, kom, kom op! Ik kan ook gewoon damage zijn. mijn game nou vast? Mijn game maakt vast. En ik ben gecrashed! Nee. Haha! <laughs> Kut! Oké, okay, wacht even. 3 minuut 9 uh, okay. zijn we. Dan kom ik terug. Um, nou, kijk eens, daar zijn we weer. Hij stond op 3 minuut 9. Uh, mijn iPhone heb ik even gestopt, maar ik geloof we nu weer op start drukken, begint weer opnieuw. Um, denk ik. Nee, toch niet? Oké. Okay. 3 uh, minuut 9. Dan gaan we verder. Ik ga nu richting de plek rijden waar ik ben gecrashed. Op het moment dat ik daar langs rijd, langs hun, want daar staan ze te wachten, gaat de game weer ver, Of gaat de tijd ook weer lopen. Dus ik ga alvast die kan op en dan mogen we hen ook weer starten met rijden. Ik doe nu even heel onhandig met rechts. Gas geven en sturen. Ik zie ze niet. Ja, daar staan ze. Ik zal een beetje remmen, want er komt nog een auto. En ik ga gassen en we zijn MSI weer gestart. En het is druk hier. Daar komt die passade met. Ik ben helemaal klaar met <laughs> <laughs> oh, die Rechtsaf. We gaan er onderdoor. NPC. MPC. Dat is niet veel. Ah nee. probeer de parkeerpaas te pakken, gecrashed. Ja. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. MSI. Ja ja dankjewel, dankjewel, dankjewel. Oh, oh nee. nee. Die hele Audi is kapot gek! De hele auto is kapot Oké, okay, probeer een tik te geven ja ja ja. hij werkt zelf die klem nee dit was heel dom dit was heel dom dit was heel dom dit was heel ja, dom dit was heel dom pak ze achterkant Audi, Dit waar was de domste waar? keuze Audi? ooit ja parkeergraad je ja. ja. ja. Oh, nee die oude ja, jammer ik dacht ik ga heel snel omlaag maar ze waren sneller <lacht> ja ja ja bijna nou weer ongeveer 3 minuten 56 3 minuten 54 wat een matige tijd maar is ik weet het uh, goed gemaakt voor jullie dat de video niet te kort is. Eén van jullie mag nu.. Uh... Ik ga wel. Maar één ding weet ik wel, ik pak de passat. <laughs> nou, nah, ik wou net zeggen. Shit. Ja. Nee, ik pak de Passat. Hetzelfde systeem. Wij pakken. Uh... Oh, uh, hier, wij gaan met z'n allen richting uh, HB weer terug. De burger in dit geval die mag al zijn plekje gaan zoeken. Nou, ben je naar uh, Sandy Joss vertrokken ofzo? Nee, nee, nee. <laughs> Moest even bedenken. Nee, zeker. Uh, hier komt de tip. Er zijn hier veel mannen met mooie motoren en leren jasjes. Ah, dat ja, is ja, ik de weet wel waar motorplek. die heen is. Motorplek. Ja, ik ook. We weten inmiddels allemaal waar die naartoe is. Uh, ik rij altijd... Oh, die postale snel, gek. Ik rij eigenlijk altijd op, uh, op, op gevoel. Ik zou echt niet weten waar dat nu op de kaart is. <laughs> ja maar er zijn eens hier denk ik toch, of rij ik alweer verkeerd, want ze volgen oh oh oh oh, oh. ja ik ben uh, recht gegaan, waar jij naar rechts bent gegaan, naar links, sorry oké okay. maar jij moet er als het zo komen ja ik zie je naar rechts kom ik nog wel eerder daar oké, okay, uh, nogmaals voor jou op het moment dat jij zegt start de tijd, start ik ook de tijd jo Ja, ben de tijd. Wat? Oh. oh, oh, daar is, huh? Nee, heb je een BMW? Ja. Oh, hij heeft een BMW, gek. Oké, okay, we gaan richting uh, paardenrenbaan. Hij heeft een BMW, jongens. We gaan niet langs de paardenrenbaan, we gaan recht door de stad in. Ja, Audi oh, zit achter mij. We gaan links op Geen idee waar naartoe. Ik ben niet goed in uh, coördineren. Hey, Lucas, waar rijden we? Uh, uh, volgens mij is dit VP Nee, nou maar dus niet het nee, We gaan rechtdoor richting ziekenhuis Waar je zowel boven als beneden in kunt We gaan tegen het verkeer in We gaan Veel langs dit. die hoge gebouwen richting Blokkenpark Blokkenpark We zijn nu waar ik me net zelf klem reed. We gaan godverdomme dat ding snel We gaan rechtsaf langs dat FAB gebouw Onder die tunnel door zeg maar Weet je nog wat de oude ambipost is? Ja Waar gaat hij nou heen? Over de stoep ik Oh nee, kut! Ik heb een pitje gegeven, maar dat ging met fout. Langs de bouw... Uh, langs dat bouwgebeuren. We gaan richting um, huis van Franklin even... Oh, we gaan hier een parkeerplaats op. Bij die bouwconstructie. Langs de snelweg. En dan gaan we bij de rode parkeergarage er weer af. En we gaan ook bij de rode parkeergarage erin. En dan komen we uit. Aan de andere kant, joh. En dan gaan we onder de tunnel door... Richting, uh, nee, we gaan links ergens weer een andere parkeerplaats in en dan komen we uit bij nog een bouwconstructie bij de ambipost Ja, kijk eens aan, daar is een Audi. Sam, klim, klaar klim, Oh ja, ik pak hem. Nee, shit. Ja, joh, bij de McDonald's. Bij... Ja, ja, ja, ja, ja, snel, jongens, helpen, helpen, helpen. Als die Audi nou iets sneller was. We missen een auto. Ik Owie. zit er achteraan. Ja. Ben je last te leeg, sorry. Ja, We een beetje last. Uh. Kijken, waar rijden jullie nu? We rijden, we rijden richting dienstie. die uh, dure winkels. Uh, richting dus huis, van, uh, huis van Michael. Uh, ja, Michael is oh. het, sorry, excuse We gaan oh, ja. uh, rechtsaf bij een uh, paardenstandbeeld. We gaan okay. uh, linksaf. Kom uh, nu uit bij die brandweer in het centrum. Nou, dat was uh, lekker. We gaan nu recht door richting dat ziekenhuis midden in de stad. Ja, nou, welke? Er zijn er zoveel. Ja, het maasstad, maar <laughs> dat zeg je waarschijnlijk. Dus nee, we gaan. <Gelach> Naast die hij is gekraai, hij is gekraai. Ja, tegen de pomp. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, joh, kom, nee. kom snel, kom snel, kom <laughs> snel. De... Nee, kut <laughs> Oké, <Okay, laughs> we gaan gewoon full yolo. We slopen hem helemaal we gaan gewoon niet klemrijden, we slopen hem tot hij niet meer rijdt we hebben er gewoon een mini groep van gemaakt ja ja tegen die boom tegen die boom ja, ja ja ja, joh. Ja, joh. ja ja lekker pik niks meer aan maar. doen stop de tijd, 2 minuut 54 ongeveer Heel bad he. en die andere oude die komt waarschijnlijk onbeschadigd zo meteen nog heel mooi aangereden ja al ja, oh, oh, een half uurtje ik heb van lek, jongen, daar word je bang van <laughs> ik denk dat deze nergens meer naartoe gaat, maar dat kan aan mij liggen Maar Hoeveel had ik ook alweer? Drie minuut nog wat. Ondanks dat ik die pauze even had en we een nieuwe voertuig hadden, ik win. Och jee, och jee. Als je er nog eentje wil doen, wil ik hem wel zijn. Ja, dan doen we er gewoon nog eentje. Nee, dan moeten we alle drie even doen. Hè? Dan mag iedereen aan de beurt komen. Yes, maar ik blijf in de Passat. Die <laughs> ja? Nou, laten we nu dan twee Passats doen. Moet ik nog steeds de rs pakken? Je mag, of de BMW of de RS6. Maar ik had het gevoel dat de RS6 wat sneller was. Ja? Ja, ja. Ja, ik weet ook wel. Ik ga pakken. Wij gaan terug richting politiebureau. HB. Mensen, ik zie jullie zo meteen. Misschien ben je zelf verzekerd. Ben je een beetje vertrouwd? Dat je het